Hi! Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Dus dat te kijken naar deze nieuwe week. Ik ben samen met Blondie. Ik ben moe. Het is vroeg. Nou ja, niet heel vroeg, maar het is best vroeg. En ik heb een les zo. Uh, ik moet daar over 17 minuten op zitten. Daar is. Daarom. gaan we naar Ivy toe. Ik ga wel Blondie en aanmaak doen. En er start. Gisteren was ik in de sportschool en uh, daar een personal trainer en hoe heet dat die ging dus praten over honderd vachten en een paar vachten. Het lijf gaan we niet laten schrikken. <lacht> ik was helemaal helemaal helemaal in mijn verhaal, ja helemaal helemaal in mijn verhaal, maar hoi. <lacht> nee, dat ga ik nu niet meer doen. Dan ga ik me wel alweer blondie poetsen. Oh jongens, ik ben nu al zenuwachtig voor morgen. Ik moet morgen naar een didactiekdag. Voor een lesgeefdag voor mijn niveau 4-examen. Een didactiekdag? Een didactiekdag, dus dan is het eigenlijk een soort leerdag, zeg maar. Ja, dat snap ik wel, maar waarom ben jij dan zenuwachtig? Nou, dan moet ik al mensen die ik niet ken gaan lesgeven. die allemaal, zeg maar, mijn niveau rijden. En dan durf ik dat niet zo goed. Ja. <laughs> Je bent 30. Ja, maar ik durf gewoon niet zo goed. Dus ik had eerst allerlei redenen gezocht waardoor ik misschien niet zou hoeven. <laughs> maar je maar het, je is het, het is verplicht. Zeker hoe ik vandaan? Weet ik niet. Dan, dat is gewoon weer iets nieuws en nieuwe mensen. En dan. <lacht> Trek ik niet zo goed. Ja, maar Daan, je kan ah! dit. Is, dit is jouw, jouw, jouw je, specialiteit zelf. Oh, mijn specialiteit. Nou, dan moet ik dan nog even gaan zoeken naar, <lacht> naar morgen. <lacht> Waar hebben we een poepschep? En heb je Ivy nog gereden van de week? Uh, die heb ik. Niet opgeslagen. Uh, wanneer heb ik nou voor het laatst gereden? Oh ja, oh ja. Nee, maandag heb ik niet gereden. Oh ja. Met slof? Ja, dat is mooi, Tess, waar die naartoe zakte. Dat is goed. Daar, ja, daar. Kijk maar of ze je daar mee wil nemen naar beneden. Goed, zo. Achterbeen naar voren. Zo, ja, daar. En niet zozeer langer, maar lager. Ja. Om dan dus die rug bol te maken. Hè? Want als we hem lang laten worden, dan wordt de rug hol. Zo, dus je wil hem niet kort, maar je wil hem laten zakken, maar toch eigenlijk een beetje die ronding erin houden. Om echt te zorgen dat ze vanaf de staart tot aan de oren bol wordt. Zo, ja. Goed zo, daar. En dan zakken. Dan zakken. Zie je die hals dan ook breed worden? Ja. Dat is dan het goede, hè? Ik zag het ook één keertje bij Ivy en toen was ik helemaal van... Ah, oh, ze doet het. Ah, goed zo. <laughs> goed zo. Twee teugels, niet te veel je hand afdrukken. Zo, ja. Achterbeen naar voren, achterbeen naar voren, achterbeen naar voren. Zo, dus omdat jij met jouw been... Haar, haar buik aan kan laten spannen en de achterbeen naar voren kan laten stappen, maakt ze die rug bol en dan kan ze die hals naar beneden zakken. Dus denk niet alleen aan die hals moet naar beneden, maar vooral dit moet gebeuren en dan die hals naar beneden. Daar. Goed, super. Daar. Dan weer kijken of die draf daar zit. Goed zo. Heel goed opletten. Ik snap dat je doet doet, want ik doe het zelf ook. Dat je niet te veel mee wil kijken naar beneden. Ja. Je... Daardoor ben je en te veel op je hoofd gefocust en iets minder op de lijf, maar je bent zelf dan ook makkelijk wat stijf in je schouders. Goed oh zo. Uh, heel veel spierpijn in mijn schouders, misschien dat ik daardoor het ook een beetje. Oh. Uh. Goed zo. Heb ik dan weer niks mee te maken? Hè? Wat? Ik zeg, daar heb ik dan weer niks mee te maken? Hè? Nee, weet ik. Goed zo. Goed zo. Met je kuit, heel goed en van hand veranderen. Zo, en steeds aan haar vragen. Wil ze nog een beetje lager? Zo, aan je been en dan weer een beetje zakken. Aan je been en dan weer zakken. Draai maar door daar meteen. Zo, ja. Goed zo. Daar, heel goed. Laat zakken. Laat zakken. Goed zo. Hier in de draf weer een beetje schakelen. De draf verruimen. En weer een beetje terug richting die bijna stap. En die draf weer verruimen. Zo, ja. Blijf rijden, blijf rijden. Goed, goed. Ja, blijf dat achterbeen naar voren. En je kan zelfs, als het goed is, een keer met jouw been vlug zijn en toch in jouw lichaam zetten. Ho, ho, rustig. Maar je hoeft niet harder. Zo, ja. Goed zo, goed zo. Rechte schouder sturen. Linkerteugel soepel. Zo, ja, daar. En kijk maar of ze nog meer wil zakken. Zo. Oh, niet te veel aan je binnenteugel. Hè? Voelde je dat? Ja. Zo, ja. Geef niet Rij maar terug naar de draf. En ook hier. Niet te veel op die binnenteugel willen regelen. Achterbeen naar voren. Aan de rechterteugel, aan de rechterteugel. Zit ook een beetje in je pols links. Die is een beetje te strak. Zo, daarom doe je, je hand ook soms een beetje kantelen. Hè? Dat is eigenlijk alleen maar een teken dat die pols verstrakt. Zo, hou je duim bovenop. Zo, ja. Goed. Goed. En zo rij je naar de stap. Maar neem je tijd, hè. Daar mag je best je tijd voor nemen. Zo, ja. En wil ze nog een beetje zakken? Wil ze nog een beetje zakken? Wil ze nog een beetje zakken? Zo, ja. Niet te veel binnen want anders gaat het kontje naar buiten. Blijf maar liggen rijden. Blijf maar liggen rijden. Goed. Zo. Daar. Goed zo. Heel goed. Lekker uitstappen zo hoor. Ik denk wel dat dat er goed doet als ze morgen lekker kaal wordt. Want ja. ze heeft nu echt het schuim in de billen staan. Goed zo. Goed hoor. Hartstikke goed gereden zo. Mooi schuimmondje erop. Zo moeten we dat wel even doen. Kijk en natuurlijk we hebben even heel strikt dat we die wedstrijden hadden. Maar dan hebben we nu weer even tijd voor de basis. Weer even. Voor de ontspanning. Goed zo. Zo, so, ik ben alweer een tijdje klaar met de les. En ik ben hier samen met Lonnie in het Uitofbosch. We zijn lekker aan het uitstappen. Uitkijken, waarschijnlijk heel raar aan. Waarom ben je met de telefoon in je hand en dan filmen en we zijn lekker aan het stappen. Muziek hier in mijn oren. Uh, allemaal Anna paardjes tegenkomen. Springpad hebben gedraafd. Want uh, ik kon het niet weerstaan. Maar het was natuurlijk uitstappen. dus. Nee. Uh, ik heb ook overwogen om naar mijn drijf te gaan. Ik dat allemaal mag. Van, want we zeiden, hè, weet je, je moet even afspraak maken met McDonald's. Misschien kan je het dan een keer doen. Maar het mag niet van McDonald's zelf. Dus nou ja, ook wel logisch. Uh. Hmm. We gaan nu weer naar door stappen. En dan nog een klein stuk rechtdoor in het uitgekocht. En dan naar links door bijt heen. En dan, uh, ja. ja, langs de Ja, de En dan zijn we alweer. Nou, ik ga even verder rijden. En dan zie ik jullie zo weer. Hoi! Leuk dat je er bent. Nog steeds. Uh, ik ben hier samen met Ivy. Hele vieze Ivy. Want ik krijg eigenlijk niet schoon. Nog op, op sommige plekjes zit nog steeds modder. Ik heb geen idee waar, maar het zal wel. Um, want ze heeft lekker in de wei gestaan, liggen rollen. Dat was helemaal top. Mara heeft afgelopen woensdag samen met haar genest. Dat ging hartstikke goed. Maar uh, vandaag gaan wij weer aan de gang. We hebben een stoute gehakbal, gehakbal die eet moeten. Uh. Hey, nee, nest. Dat de paard moet te vreten. Klefnek. Ja. Gisteren is ze ga Stuit wel. Gisteren is Ivy ook gelungeerd. Maar... En nu gaan wij weer rijden. Geen redelijk. <tie> IJven was niet meer mee vandaag. En ik niet met Ivy. Dus uh, boeien. Ging niet helemaal lekker, maar volgende keer weer beter. Goedemorgen, dinsdagmorgen. En dan ga ik meestal met Blondie naar de aquatrainer, zo ook vandaag. Ik heb een planningsfout gemaakt dus ik zal blondie na de aquatrainer even op de trailer zetten en dan in de auto werken. Goed ook zeggen, zeg want ik ben gewoon mijn iPad vergeten dus die moet nog even halen. Daarna ga ik naar de harkhoeve blondie halen en naar de aquatraining. Inmiddels met Bonnie ingeladen. Ik was aan de telefoon dus dat kon ik even niet filmen. En... We zijn nu bij Horses in Hens waar ze lekker op de aquatrainer gaat. Daarna mag ik dus in de auto even werken en dan terug naar stal. Nu pony uit de trailer halen. De aquatrainer geweest. Ze deed het weer goed met we mijn windje. Ik hoop dat jullie er last van hebben en we gaan weer terug naar huis. Hi! Ik heb net mijn certificaat van Anglia opgehaald met, met koemlaude geslaagd. Nou, dat komt ook wel weer mee. Ik ben geslaagd voor mijn Anglia exam dus zo we zijn nu uh, in Schotland bij Ivy. Um, ik was zo dom om mijn sleutels te vergeten van de kast van Mara. dus toen kwam de hele papa van Mara het brengen. dus hij zei zei mama ja we kunnen het ook wel bij je thuis uh, afgeven of oh, bij u thuis want het is uh, aan de van uh, we kunnen wel bij u thuis afgeven. Het zei ik net even iets te hard hier, maar wat nou als mevrouw van Dijk. Oh, wat nou als uw. Nou ja, ik ga geen naam noemen, maar. Wat nou als nou ja, mijn ouder Nederlands docent overdoet. En toen dus zei ja, ik: Ja, ik zeg wel dat jij het sleutel komt brengen en dan zorg ik dat ze overdoet. Top! Ik it. het! Ja, ik moet hier nog even aan wennen. Dit dus is mijn uh, ding, zeg maar. Iets wat. Niks. Yes. Your thing. Ik heb net ivy gelogeerd, slash, freesteld veel Overal geoefend dat we spieropbouw opbouwen, of meer kunnen opbouwen en dat ze daar wat meer aan gewend raakt. De linkerhand, in, uh, linkerhand bij mezelf ging niet zo goed, maar tijdens de nozzeren ging het juist weer heel erg goed. Dus dat zijn ook weer dingen waar ik dan aan kan werken. Dat ze het op een eentje in er eentje wel kan en met mij erbij niet. Dus dat zijn dingen waar je ook wel weer aan kan werken. Nu ga ik eigenlijk afzalen eten geven en dan ga naar huis toe. Dan zie ik jullie heel graag morgen weer bij een nieuwe zonnagvideo. Laat even weten hoe je, je vakantie was. Want jullie hebben jullie vakantie gehad als dag, Dus of jullie volgende week dus of vertel hoe je vakantie was of vertel hoe, wat je gaat doen in je vakantie. Laat je het niet weten. Ja. Dan zie ik zie jullie heel graag morgen.